Uh, misschien dat YouTube er anders naar kijkt, maar ja, weet je daarnaast, ik ben geen officiële YouTuber. Ik doe het gewoon voor mijn vrije tijd, voor mijn energie uh, kwijt kunnen aan, aan mezelf, om het zo te zeggen. Hey jongens, ja, we zijn er weer. Oh my god, 50% korting. Ik ga wel kopen. Maar ik ga dat nu niet doen. Ik ga nu lekker gamen. Ja, we zijn er weer jongens. Ik ben heel erg verwezen met het laatste dingetje. Ik had het eigenlijk eerder moeten doen, maar dan besefte ik me later pas dat het handiger is om de vakjes wat te maken. Oké, okay, ehm. Um, oh ja, ik zou een koude douche nemen. Of een bedachte arme douche. Want ik wilde geïnspireerd hebben. Ja, ja jongens, want we gaan deze helemaal afmaken. En... Ik weet dat het raak klinkt, maar het gaat ons wel lukken. Want we hebben drie uur de tijd. Dus dan kunnen we er wel nog eentje doen. Hopsakee. En aan verzamelaars. Hoppakee. En dan gaan we de laatste doen gelijk. En hoppakee. Dan um, gaan we gewoon van dat stukje maken. Ik kan mij het schelen. Ja hoor. En we hebben er weer eentje. Oh. Maar jongens, de koppa-wet. Ik weet het, iedereen die begint er zo dolkomisch uh, aan. Die verkopen uh, Doe ik in lijsten En dan gaan we. Oh, Oké, okay. nummer drie, verkocht. Ja. Oh, we moeten er nog een. Haha. Ik weet niet wat ze gaan maken, maar... Het is wel een mooie, het is mooier dan die andere, vind ik persoonlijk, maar oké. Okay, um, maar de Copa wet, die is, ja die komt volgend jaar er rond. Um, vind ik mezelf dat ik bij kinderen pas? Nee, ik vind niet dat ik mezelf bij kinderen pas hoor, aangezien ik uh, dingen bespreek, uh, soms inderdaad vloek, het is wel een kinderspel wat ik momenteel speel, maar dat is alleen omdat ik op school zit, normaal gesproken, is het zo dat ik gewoon tips, video's maak, storytimes vertel. En het echte leven bespreek. Um, en daarnaast, ik heb ook iets met de dood. Um, ik ben daar wel getriggerd door. De mensen die het willen weten, ik zie mezelf niet voor kinderen. Uh, aangezien ik, zoals net zei, heel veel uh, dingen vertel over vroeger verliefdheid. Misschien wel iets seksueels um, tips geef. Um, of wat dan ook. Um, ik zie ook aan mezelf en ik merk ook aan mezelf dat ik soms iets zeg. Waarvan ik denk, oh my god, zei ik dit nou echt? En ik flap er ook af en toe iets uit. En op werk merk ik dat ik dat heel komisch uh, maak. Want iedereen ligt altijd dubbel van mij. Terwijl ik het gewoon echt serieus vind. En dan zegt ze, ja maar de manier hoe je het zegt. Daar gaat het ons om. En daarom liggen wij af en toe helemaal plat van jou. Want je zegt het zo, zo lekker gruber. Weet je, en op zich, ik kan het wel begrijpen wat gaat Ellen doen. Maar daarom zie ik mezelf voor de koppa-wet, zie ik mezelf gewoon voor niet kinderen. Als kinderen onder de 13 vallen, dan nee, dat zie ik niet. Ik ben natuurlijk, ik hou van kinderen en ik vind kinderen geweldig, maar ik zou nooit zo mijn kinderen op beeld neerzetten, um, ondanks dat ze dat graag willen. Want... Hoe je er nu uitziet en over tien jaar, dat maakt echt wel verschil uit. Weet je, dus in die zin, uh, misschien dat YouTube er anders naar kijkt, maar ja, weet je, daarnaast, ik ben geen officiële YouTuber. Ik doe het gewoon voor mijn vrije tijd, voor mijn energie uh, kwijt kunnen aan, aan mezelf, om het zo te zeggen. Heb je honger, meis? Zullen we jou dan een lekker boterhammetje geven? Ik heb trouwens net een heerlijk broodje voor mezelf gemaakt, man. Ja. En voor de rest uh, heb ik het net naar binnen gepropt. Voordat ik ging uh, opnemen. Elle gaat even werken, dan zie ik je zo. Oh my god, dat is echt, echt erg. Ik zie nu pas dat ik hier gewoon een, een ding heb. Wauw, zo'n hele mooie. Dat kan ik eerlijk toegeven. Dat vind ik wel mooi. Netjes gedaan, Elle. ga maar even doek doekenlijsten. Alsjeblieft. Gaan we de volgende doen? Moeten we er nog vier, jongens? Stay with me. Ah, een hondje, een hondje met een hondje. Ah. En een katje. Dan ga je de wereld mooi maken? Dat doe ik een lijstje, alsjeblieft. Straks gaan we gewoon lekker naar de markt toe en dan gaan we gewoon allemaal schilderijtjes verkopen en kijken hoeveel geld ik ervoor kan verdienen. Is er helemaal niks leuks om hier naar te kijken voor kinderen onder de 13 jaar? Die er gelijk wegzetten. Wat er nu naar nou uitziet, krijg ik gewoon een promotie. Heb je de vissen schoongemaakt? Nou, hè? Zal ik even nakijken? Hier, je moet ze nog voeren. Het is dat? dat? is een slak, joh. Je hebt er een slak gewoon... Of een snipslak. Je hebt er gewoon een slak laten wonen. Komt er reeks op. Oh, daar ook slak. Maar nog meer slak. Daar. Jongens. Echt, ik word gek van deze vrouw. En waarom gooi je die niet weg? Hij is kapot. Hey. Ai, ai, ai. Heb ik nog een verhoging dan? Oh, shit. Ga maar verder. Of is... Serious? Is dit het? Is dit het? Oh my God. God, wat lelijk. Ah, ah, wat lelijk. Wat ontiegelijk lelijk. Echt waar. Maar heb ik, heb ik nou. Wacht, twee seconden. Shut up. Uh, dit is klein. Dit is medium. Of zelfs medium, dat is goed. Oké. Okay. Dan gaan wij nu. Deze gaan wij ook eventjes. Of hebben wij die in onze zakken? Ik dacht dat ik zoiets in mijn al had. Ja, zoiets hebben we al in onze zakken. Dan gaan we nu, gaan we lekker reizen jongens. Ja, dit is wel een museum. Oké, okay, dan zoeken we een ander museum. Gaan we naar Wille... Nee! Oh my god. Laten we één van deze nieuwe steden doen. Kijken of we daar museum kunnen kijken. Oh. Nou, niks te doen dus. Het is een bar. Niks te doen dus. Serious, jongens. Oh my god. Welk is dit? Oh, dit is eh. Uh, dingens. Nou, wat een leuks leven heb je als je die dingen hebt. mama mia. Gosje, mannen dag. Reis via de wereld, naar een museum. En klik op een schilderij om hem te bekijken. Wat? Wat? Wacht, wat? Fanpost. Als celebrity iets zoals dingen doen met fans. Ce ...celebrities, ontzwangt rotzooi op de post, ah oh, nee, celebrities die zichzelf opstellen uh, voor het aanbiddelijke komen af en toe van de koude kermistruis als ze ontdekken dat niet elke sim een echte fan is. Sterker nog, er zijn sims die een actieve afkenner uh, van celebrities hebben en alles van het werk stellen. in het werk stellen om ervoor te zorgen dat het doelwit van hun afkeer regelmatig cadeautjes in de post ontvangen. Probeer het niet persoonlijk op te vatten. Oké. Okay. Geweldig. Drie schilderijen in het museum bekijken of bewonderen. Reis via de wereldkaart naar het museum en klik op de schilderij om ze te bewonderen. De tering af en toe. Sims werken niet altijd goed mee. Apparatie. Ik wil gewoon naar het museum jongens. Laat me met rust. Laat me gewoon door die muur heen gaan, joh. Hé, hey, waarom werkt dit nu niet? Oh ja, nummer 2. Oh, ik schrik al in één keer ik vogel. Jezus. Ja, ik weet dat ik over een uur moet werken, maar als al mijn fans me lastig vallen, kan ik niet veel doen voor ze. Oké, okay, jongens, ze gaat weer werken. Dan um, sluit ik bij deze de aflevering weer af. Um, vonden jullie de aflevering nou leuk? Doe dan even het blauwe duimpje omhoog. Het is mij helaas niet gelukt. Ehm... Um, om het af te krijgen. Um, maar dat komt de volgende week wel weer. Dan zie ik u graag volgende week. Voor mij is het nog steeds volgende week nieuwjaar. Um, tenminste, het is week 52 toch? Ja, week 52 ongeveer. Week 1 begint een nieuwe jaar. Dat is echt het meest rare ever. Maar oké, okay, vonden jullie de aflevering nou leuk? Doe dan even het blauw duimpje omhoog. Hier beneden kan je te oh, blijven van mijn de video's. En dan zie ik jullie graag volgende week zondag om 7 uur met een gloednieuwe video. Doed!